Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voedt mij aan rustige wateren. Leef jij een verantwoord duurzaam leven? Misschien heb je jezelf er wel eens op betrapt dat je dingen zegt als ik kan dit niet meer langer, ik kan dit gewoon niet voor altijd blijven volhouden. Als je zulke opmerkingen maakt, dan zeg je eigenlijk, ik weet dat ik grenzen heb en dat ik die bereikt heb, maar ik ga deze negeren en zie wel hoe lang ik ermee weg kan komen. Als we te veel van onszelf vragen, dan waarschuwt ons lichaam ons met een pijntje hier of een pijntje daar. Maar vaak denken we, ach het komt wel goed en negeren deze waarschuwingen net zo lang totdat we te ziek zijn om deze nog langer te negeren. Ik ben er niet trots op, maar tijdens de eerste twintig jaar van mijn bediening voelde ik mij lichamelijk vaak heel slecht. Ik rende naar diverse artsen en probeerde allerlei soorten pillen en vitamine. De artsen probeerden mij duidelijk te maken dat ik te veel van mijzelf vroeg, maar ik negeerde hen gewoon. Ik forceerde mij om de vele reizen, spreekbeurten, vergaderingen enzovoorts te blijven doen. Maar ik was mezelf gewoon aan het uitputten. Uiteindelijk realiseerde ik mij dat we Gods leiding om te rusten niet kunnen negeren zonder dat we hiervoor een prijs betalen. Dus ik veranderde een aantal dingen in mijn leven en nu voel ik mij veel beter dan ooit. Als jij een onverantwoord leven leidt, stop dan met het uitstellen van veranderingen die je moet maken. Wacht niet totdat je eerst iets ernstigs overkomt, bijvoorbeeld een zenuwinzinking of het krijgen van een hartprobleem. Als je leeft zoals God dat wilt, dan kan ik je verzekeren dat je een overweldigend nieuw niveau van vrede in je leven zult ontdekken. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heer, laat mij inzien wat de onverantwoordelijke gebieden in mijn leven zijn. Ik...